Welkom dames en heren bij een uh, Transformer race de Dragon. Oh. Genieten. Genieten. Ik ga een keer met mijn eigen auto, dat doe ik eigenlijk nooit. Nou, zou ik je wat zeggen? Ik ga het ook doen. <laughs> Waarom heeft hij ja, nou ik uitgezet dat je niet kan botsen? Dat is echt gaar. Ja, dan, dan, want ik ben veel beter als ik fallstil. Ja, echt hè? Dit is echt een coole map. Ja, de, deze is best wel sick, Oh, ik oh heb... nee, ik heb gefaald. Oh, ik heb volledig gemist. <laughs> <laughs> ach, kutje. Bijna. Zij, maar we ik wel oh, we zijn veel stukken, We hebben gewoon één keer een, twee keer een gigantisch goede stream gehad. Dan zijn we helemaal door, door vergeten om ook gewoon nog lol te hebben in het lucht. <laughs> echt hè? Al die merken die deed tijd dingen van ons willen. Ja, dat kunnen we helemaal niet aan, joh. We willen uh, het gewoon gaan een beetje rol hebben en zo, dan voelen wij ons helemaal onder druk, joh. Zag <laughs> je dat? What? Oh stop! <laughs> van. Oh zit God. ik even niet op te letten, hoor. <laughs> ik zag je gewoon voorbij vliegen, er hey. vanaf joh. Ja, ja, ik ja dacht, Deze ik jongen gaat er ook al. Op, nee. Ik dacht, ik ja. doe even een coole camera <laughs> angle voor die mensen. <laughs> sukkel. <laughs> ja, sukkel. Eerste boom boom boom! Eerste! Ja, man, wat is dit voor een kut race? Nee, ja, dit, deze ging gewoon gelijk. Gewoon lekker, joh. Nou hier gaan. We... Ben jij? Ben je paars? Ik je hebt ik ik bij, motherfucker. Nee, nee, nee. Oh, <laughs> lekker hoor, joh. Lekker hoor, joh. Skut, skut! Oh, en daar oh. gaat het. Ja, slack, heb ik al gek. Ja, dat vind ik onzin, hoor. dat kan je het anders komen, zegt hij. Ja, ga dood. Goed ja, zo. 60 secondes zitten nu al op. Oh, Godverdomme, so. man. Oh nee, misschien. Nee. Dat ik mijn oh, je werd gewoon ganked. Ja. Oh, what the fuck deze guy heeft een rem fan. Oh, hij is nee, al vanaf. Nee, ik heb het niet. niet. Ik niet. niet. <sussion> <sussion> zo grappig het hoor. Weet je, wat? jouw stem. Die wordt dan weer zo. <sussion> <sussion> Oké. <Okay. sussion> What the fuck. Leuk dat je hebt gekeken naar deze gloednieuwe video. Van GTA Online. En wil je ons nou uh, van meer van video's deze zien? Van? Volg ons dan op het kanaal. Hier beneden. Of laat lekker even een likeje achter. Vinden we ook helemaal geweldig. En dan uh, zien wij jullie in uh, de volgende video. En dan uh, zeg ik zoals altijd. Adios.